Sport maakt me super gelukkig, omdat ik mezelf iedere dag uit kan dagen, overwinningen kan vieren en omdat ik heel veel mensen leer kennen. Ik heb er echt zin in. Hey Mout, wat leuk dat je er bent. Ja. Welkom. Dank je. Wat hoop je vandaag te leren Mout? Uh, nou, dat het niet eng is, maar dat ik gewoon heel goed kan leren schaatsen van jou. Ik vind het wel een beetje spannend dat ik uitglij. Oh ja, maar dat komt allemaal goed hoor. Ja. Straks uh, na je eerste paar passen dan... Uh... Ja, en we dat hebben nog pingwings. Daarom, ja. Dus dat komt helemaal goed. Je hoeft niet bang te zijn. Ik zag dat jij een kind bent. Maud is ook een kind En ik wilde eigenlijk aan haar proberen mee te geven dat, ondanks dat je een kind bent, dat je eigenlijk van alles uiteindelijk kan bereiken. Ja, mensen zeggen, kan je ondanks je hartafwijking uh, topsport doen. Maar ik denk eigenlijk dat ik het dankzij mijn hartafwijking kan. Omdat ik heb geleerd om door te zetten en dat pijn niet erg is, maar dat het nodig is om beter te worden. Dus ik denk dat jij dat ook heel erg kan gebruiken, want jij hebt het ja. natuurlijk ook allemaal ervaren. En dat je er dus juist super sterk van bent geworden. Uiteindelijk is ons hartje gemaakt en kunnen we gewoon weer onze dromen volgen. Ik heb al gehoord dat je heel goed kan tennissen en paardrijden. Hè? Als je dat echt leuk vindt en als je er echt goed in wil worden, dan kan je dat ook gewoon. Je lijf is niet anders dan anderen. Je bent gewoon sterk. En als je echt doorzet en niet opgeeft, dan kan je dat ook wel echt halen. Weet ik zeker. Dat kan jij. Klaar, af! Oh. sport maakt ons heel erg blij en we kunnen onze energie eraan kwijt en we doen het ook met onze vrienden. En wat doet het sport met jou? Laat het ons weten via nationalesportweek.nl